Hé hey, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Een foto van gisteren! Hé hey, Annabel! Kijk eens Annabel! Kijk eens! Kijk eens! Kom maar, Joyce! Kom maar, Joyce! oh Joyce! Kijk eens Joyce! oh Joyce! laat je breken! wat natuurlijk hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Joyce. Hey, Kom naar Roosje. Hé hey, Black Jack. Kijk eens Black Jack. Kijk eens Black Jack. Dat is een dikke grot Hey Hé Black Jack. Oh, dan gaat je spreken. Ja, ja meestal eet je alles op. Oh nee, Annabelle die gaat het stelen. En dan komt Roosje naar beneden. Hé hey Roosje, hé hey Roosje, je bent niet tactisch. Oh Roosje, hé Joyce, kom maar thuis! Ho Joyce, kom maar thuis! Hé Joyce! Hé Joyce! Goed zo, Joyce! Roosje komt ook gelijk. Ja, dat zat erin. Roosje is de baas natuurlijk. Hé hey Joyce! Kijk eens, Joyce, nu kan het toch! Kijk eens, Joyce! Ja, Roosje, jij wel ook? Dat wist ik. Kijk, een hele dikke grote wortel. Kijk eens, Roosje! Oh, Roosje! Dat smaakt goed! Het is niet zo makkelijk happen. Het is ook een beetje modderig nu. En daar komt Blackjack aan. Nee, dat is Annabel. Hé hey, Annabel, hé hey, Annabel. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Hé hey, Blackjack. Oh, Annabel heeft Roosje oh, haar wortel afgestolen. Hé hey, Blackjack. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, kijk eens Roosje. Oh Roosje. Oh Joyce, kijk eens Joyce. Ik heb gelijk twee wortels. Zo ja, zo kan het. Goed zo Joyce. Hé hey, Roosje, hé hey, Annabel. Goed zo Joyce. Hé Joyce. Ik vermoed dat het Plekjek eraan komt. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Oh, je gaat stelen! Kijk eens, Blackjack! Je mag hem helemaal hebben, Blackjack! Ho, oh, Jos, kom maar, Jos! Met loven al! Kijk eens, Jos! Ho, oh, Jos! Als je hem laat vallen, dan ligt hij in het water. Ja, oh, nu gaat het plekje hem hem stelen. Oh, Joyce. Ja, nu is alles op. Nu is alles op, maar je hebt nog loof. En nu komt Blackjack erachteraan. Oh, Blackjack. Oh, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Hé, Joyce! Goed, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Annabel! Hé! Hey. Ja, Joyce, ik kan je niks meer geven. Alles eens op! Oh, ga je bijten, Annabel! Dat mag niet, Annabel. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Goed zo, Joyce!